En hallo mensen van Jammovies, ik ben Jason en ik ben hier vandaag met Miguel. Hallo. En wij gaan op weg naar een plaats waarvan we niet weten. Miguel heeft kaart nummer 5 uitgekozen en we hebben geen idee welke plaats het is en hoeveel tijd we hebben. Dus hij gaat hem nu openen. En, en, en? Deventer. Deventer. En dan hoe lang hebben we? Een uur en dan een kwartier. Dat is helemaal niet ver. Dan moet je gaan. In de Deventer binnen een uur en een kwartier. En ik heb geen idee welke trein dat is. Ik we even kijken naar welke trein in Deventer gaat. Doe dat. Pas 10 minuten. En dan zijn we. er. Spoor 4. We komen bij spoor 1 aan. We moeten bij spoor 4 staan, spoor 4 staan. Daar vertrekt de trein. Oké. Okay. I can stand all make it with you by the uh... Niet gepakt? Nee, nee, nu moeten we eruit he, zonder, uh, ik weet niet of ze portjes oh, ja. hebben. Ah shit ja. Dag <laughs> even. Go! Ga oh, Nou, is makkelijker dan vandaag. <laughs> Hey, gaan we een cafeetje of zoiets zoeken? Dat kan. We wil natuurlijk ook gewoon stelen uit de heen, maar Ja. Oh, ja. Hallo. Zo, we kwamen hier helemaal gratis aan zonder geld. Uh, we kwamen uit Apeldoorn. En uh, nou vroegen we ons af of we misschien iets drinken mochten krijgen. We hebben water op de je kan pakken. Maar we kunnen verder niks gratis geven. Nee, ik lust geen water in. Er is geen water. Nee. Het is geen melk. En ja, dan vroegen we ons af of we misschien een of zo mochten kunnen krijgen zonder uh, geld. Je bent helemaal baas bezig, je loopt beneden op, die op terras, dus uh... Beneden? Hoe ja, ziet uh, hij eruit? oké. Okay. Nee, nee. Hi ah, jongens. Hallo. Uh, waarom ja, vraag we? Vroegen ons af of we misschien een colatje mogen zonder... Uh... Ja, twee maal? Ja. ja. Dat is gewoon gelukt hè. Dat zei je Met gratis drinken en Muizik Muizik op de op Muizik zit. Oké, okay. Muizik maar een paar van Die nieuwe Muizik Muizik openen. Ja want we willen nog een opdracht. Terwijl die nu in de stad is, dan hebben we wel een Hé, hey, ben je nog thuis? Nee. Waar ben je dan? Uh, ik zit nu altijd thuis. Ik weet al wel een oplossing. Bij mama, want die heeft dat toch ook gemaakt. Dus die kan er wel eentje op noemen toch? Hé mama? Hey! Ja, we moesten naar Deventer. hoor. zo. Ja. Maar um, nee, dat was een beetje te makkelijk. Dus we willen nu nog eentje. Maar uh, ken je één plaats uit je hoofd die je hebt opgeschreven op de envelop? Ik kan er eh. Nee, maar we willen juist nog verder. En een beetje moeilijk, het is zo makkelijk. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik had Noordwijk opgeschreven Noordwijk, hoe lang hebben we ja. daar voor de tijd? Maar gewoon deze. 2 uur en 50 om naar Noordwijk te gaan. Nou? En we zijn nu in Deventer, dus dan moeten we iets minder tijd hebben, toch? Uh, nee, meer. Meer tijd? Oké, okay, maar dan doen we alsnog 2 uur en 50 minuten. Oké. Okay. Noordwijk, 2 uur en 50 minuten. 2 uur 50 minuten naar Noordwijk. Oké, okay. nou, oh, dankjewel. Ja, ik mag hier niet mee. He? Nee? Nee, Tot op. It would agree if he's